Ik ben Jeroen, de voetarcheoloog. En als archeoloog heb ik het zo wat gehad met het herbegraven van archeologische verhalen in rapporten. En ik vertel eigenlijk het verhaal van het dagelijks overleven van onze voorouders via hoe zij met voedsel omging. En we gaan ondertussen eens kijken naar onze rastoen. Hij begint al een beetje te ruiken, maar dat. Uh dat merken jullie niet. Hè? Mijn handen zijn nog niet zo vuurvast als die van onze middeleeuwse voorouders. Zo werden ze vaak ook op straat verkocht, was ze rond een steel van een houten lepel of zo draaien, en zo rolletjes maken. Dit waren eigenlijk de oblieën die verkocht werden op straat. Hè.